Welkom bij Tomzorg. Mijn naam is Tom en ik wil graag onze Sterren-duwstoel aan u presenteren. Zoekt u een zeer comfortabele duwstoel, makkelijk opklapbaar, licht en zeer eenvoudig mee te nemen op reizen in de auto, dan is de Sterren de juiste Tomzorgkeuze. Laat ik u even door de eigenschappen van de Sterren heen. De Sterren heeft een tas. Remmen en parkeren. de laatste natuurlijk zeer belangrijk om veilig in en uit de rolstoel te kunnen stappen. Standaard voorzien van een veiligheidsgordel, gepolsterde armleuningen, gepolsterde rugleuning en een gepolsterd zitvlak voor een optimaal zitcomfort. Natuurlijk voorzien van deensteunen met voetsteunen die uit kunnen klappen en een hielband die zorgt dat de voet nooit van de voetplaats kan glijden. Uiteraard zijn deze eenvoudig wegklapbaar en ook van de rolstoel af te halen. Tevens is de rolstoel zeer eenvoudig klein op te vouwen. Je klapt de handvaten weg, je tilt de handvaten in het midden en de tool klapt zichzelf eenvoudig op. Eenvoudig de neushader wegklappen en er blijft een zeer klein pakketje over om achter in de auto of waar dan ook op reis mee te nemen. Natuurlijk ook weer zeer eenvoudig terug uitklappen. En we klaar voor het gebruik. Dus zoekt u een zeer kwalitatief hoogwaardig duwstoel op groot zitcomfort, makkelijk opvouwbaar en licht, dus perfect mee te op reis, dan is de Sterren Duwstoel de juiste tomzorgkeuze. Gaat u over tot de aankoop van deze stoel, dan wensen we u daarmee heel veel plezier.